Goedemorgen! Dames en heren, ja. jongens en meisjes, ik ben hier ik met de one and only Tim Cornel. Yeah. Ja! De meester himself. Nou, meester, meester. Gewoon, Timmy? Ja, toch? Ja, ja. ja. Tim, wij hebben vanaf moment 1 uh, samengezeten. Ja, leuk. Still going strong. Still going strong. Still going strong. Still going strong. Jij right. vooral, hè? Ja, nee, jij, jij, jij maakt wel. wat mee. Gast. Zo is normaal, man. Jij bent stabiel in expeditie Robinson. Nou, jij was ook rustig. Ja, ja, wij waren allebei wat. Ja. En ik kan denk ik wel met zekerheid zeggen dat ik tijdens expeditie het meest aan jou gehad heb. Oh, dankjewel. dankjewel. Dat dankjewel. is echt zo. Nou, ik was een anker van jou ook. Als er iemand was die zonder woorden kon duidelijk maken dat je je dan niet zo druk moet maken, dan was jij er wel. Er waren wel momentjes dat de mensen het zwaar hadden. jongens, ja. we het. Toch. We ja. blijven hier toch, we maken het uit. Geniet van die regen, ja. geniet van de hel. Ik kan me niet voorstellen dat jij één moment had dat je dacht ik zit er doorheen. Nee. Dat is toch bizar? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar... Oh. Maar, oh, maar, we gaan kijken naar een hele bijzondere aflevering, speciaal voor jullie. Ja. Om ons commentaar er even bij te leveren. Oh, leuk. Want Paul, wat is dit een aflevering? Ja, is kikker. Ja, vooral voor jou. Het is namelijk de uitzending van ja. de samensmelding. Yep. Voor de mensen die geen exclusieve Robber wil kijken, de samensmelting is het moment dat twee kampen samengaan. En dan wordt het één strijd. Dus dan zijn het ja. niet meer kamp Noord tegen kamp Zuid, maar dan is het gewoon individueel. Iedereen tegen elkaar. Dat betekent ook dat je op de helft bent. En dat is eigenlijk voor iedereen wel een soort mijlpaal. Want mijlpaal, ja. ja. jij bent echt fucking sterk, vind ik. Nou, jij ook. Ja, nee, maar jij en uh, nee, Hou op. En je, dan weet je dat je target bent voor de anderen. Dus mensen willen je eruit. Nou, dat lukte aardig, hè? Dat is wel... Uh, we gaan gewoon kijken ja. en we gaan het zien. Dit is de proef waardoor ik uh, nog langer op Duivels Eiland moet zitten. Waar jij nachtmerries over hebt bedoel je? Ja, de balproef. Ik ken Rijk en hij praat normaal gesproken niet zo. Nee, hij praat langzaam van jou. Ja, hij was nee, gedronken heeft. Ja. Je weet toch, als je echt, echt goed in de olie zit, ja, die. Nee, dat maar dat hadden de... ze daar helemaal niet hoor. <laughs> maar de samensmelting wel. Bij mij wel. Hallo, hallo. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. De verbazing is mega. Iedereen dacht dus dat of jij of ik of Thomas eruit zijn. Ja, want wij staan op de penalty stip, ja. Juist. Wat het zo bizar is aan het programma, dat denk je dan dus dat het gaat gebeuren. En er gebeurt gewoon iets heel anders. Mensen zeggen ook wel eens hoe heb je mentaal voorbereid. Dat kan gewoon niet. Mariana had gewoon kennelijk iets met jou. Dat is het. Oh, Dat is leuk om te horen. Maar verder is ze gewoon uh, back in the game met de guys. Wie als eerste van de balk valt, gaat naar huis. De anderen keren terug naar Duivelseiland. Eiland. En wie het langst blijft staan, neemt morgen deel aan een samensmeltingsproef. Dus nummer twee blijft op Duivelseiland. Dat vindt hij echt niet leuk. Mm -mm. Dat, dat wilde hij niet zeggen. Hij vindt het echt niet leuk dat nummer 2 op Duivels Eiland blijft. Hij denkt, ja, al ben ik nummer 2 of 1, ik wil helemaal niet nee. hier blijven. Ik ja. sterf gewoon. Ja. Als hij op Duivels Eiland blijft, dan gaat hij echt oud, jongen. De balkproef! Kim Rijk ja. en Aquasi yep. staan op de balk. Degene die er als eerste afflikt is klaar, mag naar de McDonald's en dus mag naar huis. Ja. Tweede blijft op Duivels Eiland. Degene die als langs blijft staan, mag uh... naar de samensmelting. Nou, die mag meedoen met de samensmeltingsproef. Oh ja, de proef zelfs. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar kijk ook, Aquasi staat er echt als een boom. Nee. Dat is gewoon <laughs> er staat gewoon een beeld. Ja. Gewoon een beeld. Focus naar je volgende punt waar je naartoe wil. Focus naar het volgende punt waar je naartoe wil. En Op dat moment hoor ik Oh, oh nee. Heel je... Nederland wil niet dat hij naar huis gaat. Sta je daar jongen. Oh. Nederland. Barst in tranen uit. Ja. Ina had even op Twitter gekeken gisteren. Ja. Oh, oh ja, hij ging los denk ik. Het ging alleen maar over Rijk. Ja. Je hebt eigenlijk niks van de echte expositie mogen doen. Niet mogen stemmen. Niet mogen ja, maak het, het nog sterker. erger. Ja, maar dat zegt hij ja. ook. En je hebt geen toffe proeven mogen doen. Nee. Ik heb met Rijk denk ik drie, vier uitzendingen gekeken. En hij zei echt de hele tijd, oh jongens, ik vind het zo kut om naar te kijken. En dan, Kim en Aquasi. Ja. Zijn nog over. Kim, nee. Oh nee. nee. Hij, is, yes. hij is blij hè. Ja. We man on a mission. Ik had Kijk. toch wel liever Kim terug gehad, hoor. Ja, ik ook wel. Als je Kim zo het strand op zag komen, ja, dat een beetje is... een Blue Lagoon gevoel. Juist. Gucci ja. Gucci. Ja. Het is tijd. Yep. We verlaten de kamp Noorden en kamp Zuiden. Het regent. Ik vond dit wel een kick, hoor. Ja, toch? Ja, dit was een mijlpaal. En dan valt me meteen iets op aan kamp Zuid waar ik niet bepaald gelukkig van word. Aquatie staat er niet tussen. Dat stelletje Klojo's. Klojo's? Nou nou oh, no, no, no. Nee, nou nou nou nou! Nou even rustig aan. Ja. Eva Kleven, de allereerste band van die twee. Gisteren keken wij dit met Eva erbij en ook haar vriend Maarten. Ja. En Maarten zei tegen mij, godverdomme dat is mijn hoed. Ja. <laughs> Kim is. Ja. Hier is het, hier is het, hier is het. Kim? Rijk? Kijk, hier is gewoon... Weet je, hier is de liefde, de liefde is real, er wordt geknuffeld. Ja, ja. Je bent er weer, Nee, ik wil ook wel een knuffel... Uh, nee, Jij krijgt deze. We hadden je gemist, man. Een dag. We waren gewoon... hè? Het, was, het is het spel, maat. Ja, ja doe eens niet zo onaardig. Start. Hoppakee. Bij. In het water, gaan. Ja, dit is Aquasi, man. Ja. Oh. In een golfslag zwembad geoefend, alleen in een normaal zwembad zonder golven. Dan denk je wel van. Oh, dit is het nieuw! Dit is het nieuw! Dat oh, kan oh, maar quasi, Echt, jongen. Nee, hij moest. Ja. Heel even, oh. de stand van zaken: Calvin, Hugo, Tim, Thomas liggen allemaal voorop. Kijk, helemaal snelst! Ik was godverdomme gewoon, dat yeah. was helemaal snel! Maar nu gaan we het zien, dames en heren. Ik maak waarschijnlijk de domste fout die ik had kunnen maken. Oh. Ik ren weer terug met mijn kokosnoot in mijn hand. Chukkel. Maar dat is niet de bedoeling. Want je moet, je moet je tafel claimen door er een kokosnoot op te leggen. Dan heb je dus kokosnoot gezegd, dit is bij tafels afblijt. <laughs> dus ik kijk om. En ik zie dat Fien bij mijn tafel staat. Ik word gek! gek. Helemaal gek, jongen. Dat is gewoon even, hè, voor de mensen die het niet snappen. Je moest gewoon je kooktout op een tafel leggen als je er wat in had gegooid, want dan wist de rest afblijven. Niet, dat, is, dat is Calvin's tafel. Makkelijk toch? Ik heb dat niet gedaan. Dus toen Zikker. had ik. Ik had Fien al gewoon een beetje op weggeholpen. Ja. Bedankt me, later maar. Ja, ja. Alles geven voor de samensmelting, kom op! Dat is dus. tafel. Dat, dat zie je hier ook. Je, ja. kan het niet. je moet echt zo. Je kan niet gewoon boah, even lekker meppen. Nee, dat kon niet, want het kutthouw zit er aan. Kom hier, gek! Kom hier. Hugo! Fuck yeah! Kom hier. Welkom! Raak het hier oh, aan! Gefeliciteerd Hugo! Jaloers! We gaan Hugo! Ja, en is, er is gewoon goed. de helft naast joh. Hoppa! er achteraan, Ja. Net te laat. Helaas meisje. Ik vond dit zo kut. Dit was gewoon voor het eerst in de hele expeditie dat ik dacht, kut. Het gaat gewoon niet zoals ik had gehoopt. Ja, het ging de <laughs> hele tijd gewoon goed. Al die 16 dagen, elke proef en dan verloren we een keertje, maar goed. Ja, hè, dan joh. was het echt, ja. echt kantje Eva, boord. Eva en nu gewoon ja. voor het eerst. Ik nou, nah, ik ben gewoon echt een fucking loser. Maar jij baalde hier. Ja. Maar ja, ja. had Aquasi er niet bij zat. Ja, ja. ja, ik had Aquasi er heel graag bij gehad naar nou, ja. de tafel meteen. Ja. Nee, jij lul. <laughs> ik dacht even spannend, houden. Ja, dat zien. is gelukt. En daarmee ben je de eerste finalist. Oh. Morgen! Ja, dat is knap. Oh. Morgen vertrek jij naar Finalisten Eiland. Ja, dit is dit is paradijs. Deze er staan nog vier stoelen, expeditieleden. En jullie zijn met z'n vijven. Jullie zien daar drie borden die staan voor drie levens. Als alle drie je levens kapot zijn geschoten door de anderen? Je loopt naar het bordje van je target, je plaatst een bordje op de paal oh. en je schiet met de katapult. Jij was hier als eerste, Eva. Bekend maar kleur. Wie gun je de samensmelting niet? sherri is mijn vriendin. Met aquatie heb ik heel weinig van doen gehad. Mariana heeft een hele hoop uitgespookt, maar niet bij mij. Dus ja, dan blijft Calvin over. Het was ook zo van, nou dan blijft hij over. Dan kies ja. ik hem maar. <laughs> He? Arme jongetje. Nee, niet dat arme jongetje. Ze zagen jou als hele sterke strijder. Ik kan me nog wel herinneren, ik was hier uh, heel gefocust, maar ook heel kalm. Ja. Want ik had hier al mezelf voorbereid op het feit. Oké, okay, ik lig eruit. Ik ben al klaar. Niet dus. Nee, maar ja, meer. Nee. Ik, ik houd het in mijn achterhoofd, dan weet ik, als het gebeurt, ik was al gewoon dat ik dacht: oké, okay, Kel, als je eruit ligt, dan heb je het alsnog wel netjes gedaan. En waarschijnlijk zijn mensen thuis zijn trots op je. Ik was daar wel gewoon over, over na aan het denken. Ik dacht alleen, stelletje je Kom op dan. Oh, wat je? Nou, <laughs> dat is wat ik dacht. Kijk, hoe zijn heeft haar vinger op die bal. Ja, dat is niet de manier. Nee, nee. Dit is het moment dat me niet in dank is afgenomen. Stel nou dat aquasi met zijn machine lichaam gewoon even een paar van die bordjes omvertikt. Dan kan ik hem daar wel bij helpen. Oeh. <laughs> ik, kan niet vrolijk. ik kan nu de excuses aanbieden aan Mariana. Mariana, I love you. Het spijt me. Het was niet persoonlijk. Het was mijn nee, eigen statisch. Het was maar eet of gegeten worden. Juist, ja, dat was het gewoon echt bier. Oh. je hoort hem. Tik, dat is toch zie de tweede? Hij raakte gewoon en hij ging gewoon. Ik hoopte toen alleen maar dat niet iemand van productie was die zei: uh, ja, dat telt. God. Mm. Tegen de paal. Ja, Tegen de paal. Moeite mm. om naar mm. te kijken. Kalijn is natuurlijk ook een beetje maatje van me en ik zie dat hij onderzoek. Ja. Beetje maatje. Een nou, beetje maatje. Ja, gewoon maatje raar, hoor. Niet helemaal. Oh. Juist. En dit is dus waarom ik Mariana koos. Ik dacht, aquatie die ramp, die, die knalt het gewoon allemaal kapot. Wel! Nee. Ja! Je hebt nu wel vaak genoeg gemist, hè? Ja, ja, nu is het wel even klaar. Mariana, I love you. Het spijt me. Ja, je ja, ja. saved also your own heads, hè? Ik denk dat ik in mijn leven nog zelden zo'n surrealistisch moment heb meegemaakt. Zo'n bizar moment dat je gewoon en op die plek bent en rechtstreeks op iemand gemunt hebt. Ja. En ook nog bijna zelf naar de kloten gaat. Nou, ik heb bijna nog nooit zoiets meegemaakt. Ja. Eten! vreten, ja. <laughs> te suimen. Eerlijk. En Wat hadden we als tip meegekregen? Geen rood vlees, ja. geen alcohol, niet, te, niet veel. te veel, Niks van aangetrokken. Nee. <laughs> Sorry. Happy ook iedereen. Hoe blij kan je zijn? Je denkt nog even na, glazige blik. Ik kan echt wel janken van geluk. Het is. Oh, dit is zo lekker. Ik ben zo blij. Het is geweldig. Wist jij de eerste keer al? Dat mensen op jou gingen? Of... Lang van kort, maar Jana liep een beetje van links naar rechts te gaan. Ja. Ze hebben het over dingen je hebt eigenlijk helemaal geen. Ik was even voor mezelf wat goed lullen. Ja, ja, dat was duidelijk hoor. Hé, <laughs> hey, en rechts van de tafel valt het ineens stil. En wie zitten daar? Fien, Yvette. En Quasi. En die zijn bezig hoor. Ik hoor het gewoon. Dan mag het speeltje even uit en gaan we gewoon met z'n allen genieten van een fantastisch diner. Ja, dat had ik dus ook uh... gewoon wel echt. Je bent gewoon 16 dagen niet optimaal aan het genieten, want je bent alleen maar... Ja, ik was wel aan het genieten, maar dit is echt zo'n moment dat je even helemaal mag genieten. Ja. Och. En dan waren er toch mensen die gewoon over het spel door S'nachts ja. S'nacht zitten wij nog even hè, met de mannen onder elkaar bij het kampvuur na de samensmelting. Nog ja. even een extra biertje tappen. Eventjes kletsen. Eigenlijk... Ja, ik ben er eigenlijk... Ja, het, ik... het moeilijke is, is dat één van ons is zometeen meteen eerste aan de deur. Dat is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Dat moeten we dus vermijden. Ja, er moet echt wat gebeuren. Ik maak geen grapje. Welke kans is die gewoon? Ik heb gewoon met één iemand beef. Ja. <laughs> en, en dat is een En Maar we hebben het overleefd. Ja. Mariana als je kijkt. Kom. Sorry. Mag ik Mariana even bellen. Ja. kijk of ze opneemt. ja, ja. goedheid uit! Hé, hey, wat is het donker? Ja, ze ligt in de bed man. Het is 6 uur s ochtends daar. Zoiets. We hebben net naar de uitzending zitten kijken en eigenlijk heeft Kalfijn gewoon heel veel spijt. Waarvan? Nou, nah, ik heb geen spijt. Hij bedenkt <laughs> dit. <laughs> Doei. Die lag in bed. Ja. <laughs> Bedankt voor het kijken. Ja. groeten. Oké. Okay. Doei, doei. Trouwens, heb je het al gehoord? Ik heb mijn eigen bioscoop van binnen 24 uur gefilmd. En ook Tim speelt erin. Tim zit erin. Ja. Jazeker. Ja, ja, ja. Ik kan nog niks vertellen, maar het is leuk en spannend. Op 31 oktober komt hij in de bioscoop. 29 oktober is de première. Ja. Dus koop alvast je kaarten, check de beschrijving en wees erbij. Hij is cool. Doei, doei. Doei, doei.